Welke datum ben jij geboren? 31 december 2000. Hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde. Wij zijn de allerjongste. Ik ben Daria, Julia. Tim. Belle. Esme. Saïs. Ik ben 12 uur. Kwart over 11. 10 voor 9 s ochtend. Half zeven s ochtend. Ik vind het wel bijzonder. Wij allemaal op 31 december geboren zijn. Ja, ik vind het wel cool dat ik mee mag lopen. Het is ook gezellig met z'n allen. Speciaal. Omdat er niet heel veel de jongste zijn. We zijn meer van je leeftijd. Dus het is wel leuker. Maar ik ben nog nooit eens kijken. Dus ik weet niet zo goed wat het is. Maar ik vind het wel spannend. Ik ben wel benieuwd of het lukt, maar ik denk het eigenlijk wel. Hey,